mensen leuk dat jullie naar deze nieuwe video mijn is GT5 LS Video van vandaag zoals beloofd ga ik wederom op pad met de uh, passat en nu gaan we even vooral bezig zijn met het verkeer en dat is uh, logisch want uh, het, we zijn ten stonden van team verkeer nu hebben we hier een auto met een verlopen verzekering expired insurance dus gaan we even een stopteken geven ik heb um, dus ALPR aanstaan oftewel Automatic License Plate Recognizer of recognition uh, zei ik de vorige keer ook al en uh, oftewel ANPR uh, Automatic Number Plate uh, Reader Recognizer hoe je dat wilt noemen en wat dat eigenlijk is, die scant dus alle voertuigen, uh, alle voertuigen die langs rijden uh, dan zul je ook een bliepje horen, nu hebben we dus het voertuig voor mij uh, die heeft dus een A ANPR hit, ik noem maar even ANPR voor de makkelijkheid en um, wat daar fijn bij is is dat uh, dit gewoon een landelijk systeem is in het echt dan. Dus als er iemand ook over de snelweg rijdt, kan het wel eens zijn dat die wordt gespot. En als er bijvoorbeeld een gevaarlijke verdachte is, ja dan wordt dat natuurlijk door de meldkamer het OC uh, van alle eenheden op afgestuurd. En uh, sommige voertuigen hebben ook dan zo'n camera in het voertuig zitten. Een Touran bijvoorbeeld niet of hij moet al uitgebreid daarmee zijn. Uh, een Vito, een T5, T6 standaard ook niet. Maar voornamelijk de Audi's, de Passat, de Volvo, uh, noem maar op. Voor de mensen die mijn video de keer niet hebben gezien, ik rijd dus met de Passat. Is dat geen uh, wijkagentwagen? Vragen sommigen zich misschien af? Nee. Um, de teamverkeer, hè, verkeerspolitie, hoe je dat ook wilt noemen, landelijke eenheid, die rijden tegenwoordig met uh, Volvo V70 of Audi A6. Zoals jullie weten reden ze vroeger altijd met de Volvo V70. Um, toen hebben ze allemaal Audi A6 uh, nieuw aangeschaft. Alleen tussen de tijd dat de Volvo V70 te veel kilometers op de teller had. En dus echt moest worden vervangen. En de levering van de Audi A6. Moest nog even snel een auto komen. En dat is de Passat geworden. Um, als iemand het verhaal beter weet. Uh, zeg het me vooral. Maar voor zover ik weet is dat gewoon het verhaal. Hoe het zat met, die, uh, met deze Passat. Dus zoals je ziet heb ik ook weer de, het beenholster. Uh, Um, dus hij zit wat lager. Andere koppel. En uh, de rest is hetzelfde. Vandaag is geen taser bij me. We zijn te lang aan het lullen. Maar nu hebben we in ieder geval alles verteld voor de mensen die vragen hadden. Ik begin natuurlijk met een hallo. En uh, even kijken. Een... Ik durf het een te zeggen. Een meneer denk ik. Ja, een meneer duidelijk. Ik dacht vanaf hier Ik keek zo. Ik weet niet hoe ik keek. Maar ik dacht dat hij staartjes had. Uh, Charlie zien. dankjewel. Hey, Charlie, ik ga even allereerst... Um jouw naam dat systeem aan blijven verzitten en wat we ook gaan doen want dat is wel heel belangrijk wat ik uh, wel eens bij wegmisbruikers heb gezien meen ik um, is dat de ANPR wel nog de melding erin had staan maar het kentekencontrole met staat uh, volgende kenteken voor je 2, 0 20 QB Juliet, Yankee, het MEOS oftewel het systeem he, van ik de politie 10. met de telefoons 10. Uh, 10. daar was hij wel al uh, aan uh, aangepast en uh, correct dus daar gold het niet nu geldt het zowel bij de ANPR als bij het MEOS. Dus we gaan het um, aan meneer vragen. Hoe komt dat? dat je Of was je ervan bewust? Ja, ik ben het vergeten. Ja, dat is niet zo mooi. En uh, daar krijg je uiteraard wel een bekeuring voor. En je hebt dan... Wacht, is dat, ik geloof dat ze dan zeven dagen de tijd hebben om aan te tonen dat ze wel hebben aangevraagd. Anders wordt het voertuig in beslag genomen. Dat durf ik echt niet te zeggen. Maar ik geloof dat in ieder geval we gaan nu... Um, nee, wat zullen we doen? Weet je wat ik ga doen? Ik ga. Uh, deze meneer, omdat ik goede zin heb vandaag. Uh, goede zin, mensen zeggen, ja nee ja, ik, ik ben uh, goed gestemd. Uh, ik ga deze meneer een waarschuwing geven. Binnen zeven dagen, dat is geloof ik wel een afspraak. Want moet hij op het politiebureau komen aantonen van hé hey, ik heb hem later verzekerd of hij is verzekerd, anders krijg je dus nog een bekeuring. Dus doen we zo. Uh, Rij naar huis, ga niet verder rijden, want dan ben je illegaal bezig. Ik kijk nu is er bij een aanrijding, fijne dag, verder ook al uh, reed hij als een speer vandoor. Het wordt donker, dat wil ik eigenlijk niet. Kijk, hij is weer aan het bliepen. Uh, we moeten de time hebben. Ja, we, we gaan lekker op We gaan deze twee dingen uitzetten. En we gaan eens naar de snelweg kijken of we wat, kunnen, wat voertuigen kunnen controleren. Hij remt automatisch, dat is raar. Pliep, niet geregistreerd. Ja sorry mensen, maar we moeten toch even. Anders zetten we dit straks wel weer even uit hoor. Maar we gaan er snel maar nog op, ik beloof het jullie. Rijd rood. Dat is niet zo slim, krijgt hij geen bekeuring voor. Ook hier ga ik wel even kenteken controleren. Er zit één persoon in het voertuig. Ik ga het volgende kenteken. een grote probleem natuurlijk. Ik meneer, hier, hij mag hier niet meer verder rijden en ik geloof ook dat uh, deze meneer gewoon uh, uh, zijn voertuig in beslag uh, of dat ik gewoon dit voertuig in beslag moet nemen. Er staat hier notice een odor of narcotics. Um, odor, ja, ik durf het niet te zeggen. Ik, ik denk dat ik hè, ruik misschien zie uh, resten van uh, drugs of iets, dus dan gaan we uiteraard wel even laten blazen. Want ja, Wim ruikt het of die uh, weet ik voor wat het allemaal. Um, Allereerst, waarom is de voet niet geregistreerd? Ik wist niet dat dat moest. Nou, dat gebeurt geloof ik automatisch. En uh, ja, Tenzij je hem hebt overkocht van iemand. Maar goed, ook dan gebeurt dat geloof ik wel heel automatisch. Hey, heb je toevallig dingen bij die je niet mag hebben? Misschien, zegt hij. Oké. Okay. Heb je drugs gehad toevallig? Wat doe je kennen? Omdat je een gevaar op de weg bent. Hé, hey, luister eens, kameraad. Ik ga jou vragen om... Uh, ik kom even aan jouw kant staan. Met gevaar voor eigen leven. Jij mag voor mij een speekseltest, nou we gaan nou gewoon even blazen en uh, speekseltest afnemen. Je mag blazen door ik stop zeg. Pure basis van de vermoedens, blazen, blazen, blazen, blazen, oh, maar Ja, oké okay, die is goed. En dan een speekseltestje gaan we even kijken of je drugs hebt genomen. Yes, positief op cannabis. Voertuig gaan we doorzoeken, ik weet alleen niet, dat kan ik niet. Hey, je hebt nog uitstappen, je bent aangehouden voor rijden om invloed. LSPD. Don't make me shoot you. wat ga je doen wat ga jij doen Dat heb je geluk jongen waarom ga je? hij uh, twijfelde geloof ik even, hij zet hem zijn achteruit en het scheelde heel weinig uh, even op de stoep staan dus ook, een deurtje dicht de voorzicht nemen sowieso mijn slag op basis van uh, ja, niet uh, geregistreerd zijn daar ja, gaan we nog even fouilleren een zakje met uh, bruin poeder en pillen die niet uh, gelabeld zijn ik ga een transportje vragen en dan kunnen wij uh, eindelijk hopelijk can. even naar de snelweg gaan onze controllers gaan doen mm -hmm. ja nu gaan we echt even niet uh, het zit je aan het lom te doen met die witte auto hey. hoi Verdachte is officieel meegenomen oké okay. wij gaan um, naar de snelweg de ANPR blijft wel even aanstaan, tenzij het echt heel ernstig is, denk aan uh, Wanted for Murder of zo, uh, want die staan natuurlijk ook tussen, hè? als uh, iemand wordt gezocht en als er uh, wel eens op het opsporing uh, verzocht zoiets uh, te zien is, als ze weten wie het is uiteraard, dan staat er uiteraard ook uh, in de... Um, uh, dan staat uiteraard het kenteken van de persoon ook in zijn, uh, in, in het ANPR. Of het voertuig van die persoon. Dus als dat voertuig ergens rijdt dan zien zij dat. Maar inspired insurance die laten we even gaan. Rechtse snelweg op. En dan moeten we eigenlijk een goed plekje uit gaan zoeken waar we um, makkelijk kunnen staan, waar we snel weg kunnen rijden, maar ook waar we veilig staan natuurlijk misschien wel hier en we kunnen niet alle drie de banen pakken outstanding war ja die worden ze dus echt wel gezocht dan gaan we toch even achteraan dat is die witte wat gebeurt hier toch allemaal mensen wat zijn we raar aan het rijden en die witte daar achter of die zwarte die gaat ook volle snelheid er vandoor ik weet niet wat die allemaal is aan het doen Even kijken of dit het juiste voertuig is. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 0, 4, ja. Yankee, QB, Oscar 72. Oh. Proceed with caution. Of doorrijden. Hallo. Hi. Kiplum. Voor mij een rijbewijs mevrouw. Dank u wel. Ik geloof wel dat het voertuig op de naam van mevrouw stond, dus dan zal zij wel gezocht worden. Ja, ze hebben we nog gezocht. Um, ja, op basis dus tot zij gezocht wordt ga ik daar wel het voertuig uh, door zoeken, haar fouilleren, maar uh, zij mag nu even uitstappen. Uh, wat is dat? Ja. Oké, okay, mevrouw. ik ben in ieder geval bij deze aangehouden. Ik ben niet, niet al kaart. U u u arresten, op de aan verplicht. Ik verrechte mijn advocaat. Ik ben op um, het bureau aan in het systeem hebben wij staande nog gezocht worden. Ik weet wel niet wel voor, dus we gaan dat uh, even op het bureau uitzoeken. Maar van nu gaat hij dus met mij mee. Omdat ik geen collega's in de buurt heb, ik ga... Wat zeg je? voila ik jou uh, dadelijk ook aan. omdat er geen collega's in de buurt zijn, ga ik even fouilleren heeft die dingen ook bij die niet bij mag hebben, zeg het mij dan nu, anders kan het mijzelf zelf bezeren en dat wordt gezien als mishandeling oké okay, even kijken dus illegaal verkregen pillen uh, een uh, een lepel met uh, zwart poeder uh, resten dat is geloof ik voor, uh, ja, weet ik veel welke drugs je daar ook even doet. Heroïne en een... Hoe heet dat Zo, Portemonnee. Goeiemorgen. Ja, dus drugs, verboden dus Oh, daarbij. Oh, die wordt gezocht, oké. Okay. hou die persoon? Ah, shit, daar komen we natuurlijk niet meer bij. Ah dat nee dat maar dan. Dat voertuig moet nogal worden afgesleept. Assistance required on Elgin avenue. Zo, mevrouw gaat mee met de collega's daar. Wij gaan poging 500 doen. Ja, nu kun je wel doen alsof ik de achtervolging... Uh... Niet heb geslaagd enzo. Maar ik zat er niet eens in. Weet je wat wij gaan doen? Die even uitzetten. We hebben echt volledige focus voor de snelheidscontrole. Die ik wil gaan doen. In de regen. Potsamme. Ik zie helemaal niks. Keurig plekje om heel onveilig te staan. Maar we gaan het wel doen. Hey, ik heb hem op 65 miles per hour gezet zojuist. Oh. <laughs> Oké. Okay. Dat is 75 en dat is geloof ik 120. Um, en ik heb hem op 65 gezet omdat ik dus um, zoiets heb van ja in Nederland mag je 100 rijden en 65 is ongeveer 100 km per uur ik meen 104 aan mijn hoofd um, dus 100 of 75 dat zal dan wel Officers report a possible 148 on East Mirror Drive. Daar ben ik ineens stond mijn moeder naast mij. Uh, het is natuurlijk ook glad. Ik had haar helemaal niet horen kloppen of binnenkomen of wat dan ook. Het is allemaal kapot. Um, even denken. Ja, wat wilde ik zeggen. 75 zal dan wel ongeveer 120 of zo zijn. Kilometer per uur dan. 75 maals per oude. Um, we zitten nu in de achtervolging. En het is best wel gevaarlijk. Want ik zie vrij weinig. Backup required um, en het is glad. Uh, en we gaan zien. On way. Jongens. Alsjeblieft de passat voorlaten, want wij zijn te sneller. Voordat ik lijkt een crash te zijn. Het draait om. Laten we maar rondjes rijden. Echt met levensgevaarlijke snelheden rondom een park. Nu vermoed ik niet dat veel mensen in dat park zijn. Er zijn nog maar één erbij. Uh, hoge snelheid. Uh, straf feit is op dit moment alleen. Negeren stopteken en... Uh, te hard we rijden. Mocht het echt uh, te gevaarlijk worden, dan gaan we uiteraard afblazen. Uh, en eh, uh, oftewel de achtervolging stoppen. De voertuig is gecrashed, staat er. gaat weer rijden. Zo, dus, uh, daar zijn we weer. We hebben die achtervolging afgebroken hoor, want dat was levensgevaarlijk eigenlijk. Hier zie je eigenlijk uh, dat er een file ontstaat steeds, dus ik ga. Uh, Neerzetten. De achterste. Um, ik zie net dat bij flags um, ook komt te staan als daar een ALPR hit is ofzo. Dus dat is wel handig. Uh, de license expired. Ja, ik ga dan niet helemaal door dat verkeer. Het is ook wel moeilijk hoor, deze manier. Want uh, hier rijden veel voertuigen. Je ziet... Um, niet eigenlijk welke daar... Ook er doorheen rijden en ik zie allemaal dat ze maar 38 miles per hour en zo rijden 36 miles per hour en ik heb de limiet op 65 staan dus ja of ik hier iemand ga pakken dit is misschien niet de beste plek kijk daar staan ze gewoon helemaal stil alsof ze afruimen voor mij dat zou zomaar kunnen hoor we gaan doorrijden en ja, anders natuurlijk. het regent nog steeds ja wat ik wat ik dus net al zei die achtervolging hebben we afgeblazen puur omdat uh, eigenlijk voor iemand die alleen 10 uh, miles per auto snel reed ja moet je dan moet je dan zeggen van daar gaan we mensenlevens, hè, het blijft een spel natuurlijk maar even op zo realistisch mogelijk game in, in dit spel naden of uh, dat dan uh, waarborgen moet je dan mensenlevens in gevaar gaan brengen en ik zou zeggen van nee dat hoeft niet uh, we hebben het kentekens goed dus hè, ik kan me niet herinneren hoe we dat zouden moeten hebben ik denk door de scan of zo uh, ALPR had ik even opengegooid Um, op een bepaald moment dus heeft hij wel ge, gelezen um, maar ja daardoor uh, is als het goed is wel bekend hoe het voertuig was uh, of van wie het voertuig is beter gezegd en die we aanzetten kijk daar gaan ze te snel dat was die rode denk ik ja dat was au, au, au. dat was zeker weten die rode 68 meen ik. Ja dat is 3 maal per auto snel. Dat is toch iets sneller hoor. Dan, uh, nu kun je, Dat is niet 3 km per uur. Laat dat even duidelijk zijn. We gaan proberen. ook oh, hier vliegt iemand zijn band eraf. Ook niet heel vaardig. Ik ga proberen of we nog een meting kan doen. Op dat voertuig. Dus met de meerijden op dezelfde snelheid. over we dus echt daadwerkelijk. Dezelfde snelheid. Aan gaan houden. Maar dat gaan we dus even niet kunnen doen. Denk ik hier dit voertuig gaan we weer wassen hij nee. nee, red is 68 dat is uh, te hard. en daarvoor gaat hij een stopteken van mij krijgen oftewel ook nu een volgteken Zo mooi zijn als ook in beeld dan, hè, net zoals dat ALPR-systeem, dat er wel een stipje in beeld komt welk voertuig het nou bedroeg. Ja, in het echt is dat natuurlijk ook niet, dat weet ik. Maar in het echt is het misschien wat makkelijker. Daar heb je het kenteken nog steeds in beeld en zo, dat soort zaken allemaal. Ja mevrouw. En we hebben van de politie, Dag. ik ga het kort al even mijn rijbewijs dank u wel. Julia, Julia de reden van de staanhouding is te hard te rijden we hebben daar een meting van gedaan die kunnen zien in het voertuig als u wilt maar ik zou het even niet doen uh, ik krijg daar wel een bekeuring voor en dat is ja speeding 10 plus doen we maar even nee ja was het speeding 10 plus zeker niet maar ik maak het er wel van dus 80 dollar ik ga hem uitschrijven dan gaat u uw weg mogen vervolgen en ik zelf ook heel graag zelfs want het regent Dag. Eigenlijk is het gewoon een soort lasercontrole hè, die ze ook uitvoeren met een, ja, met een laser en met die camera's die je hebt, ja dan met hè, die camera's die in het voertuig zitten van wegmisbruikers die jullie misschien kennen, dat zijn echt camera's die um, uh, die moet daar, daar kun je wel een meting mee uitvoeren, maar dan moet je of uh, op hem inrijden, dus hè, kom, of, of je laat hem uitlopen of zoiets, dat is uitloopmeting of je rijdt tegelijk de, dezelfde snelheid met hem, dat is ook een meting. Um, of je rijdt op hem in geloof ik, dus niet letterlijk door volle volle vader in knallen, maar he, tot stel dat het grijze voertuig daar nu een meting op uitvoert, dat ik op hem af rijd en dus nu de meting sluit ofzo, dat ik kan zien hoe hard hij rijdt. Uh, in ieder geval met die camera's wordt dat allemaal gedaan. Dat is ze dus niet, want het kan niet vanuit stilstaande positie natuurlijk. Dat, dat moet echt een laser zijn waarmee je dus een voertuig bekijkt en ziet van oké okay, hij rijdt nu, uh, 65 en dat wordt gewoon live in de gaten gehouden um, Wat we nu gaan doen is uh, de video afsluiten Vond je het nou leuk, vond je het nou dat ik te kort of te weinig bezig ben geweest alsnog met de, met de lasercontrole Noem maar op, laat het dan even weten Doe ik binnenkort gewoon nog een keer, dat is allemaal geen probleem Graag zelfs voor jullie um, Voor nu bedank ik jullie voor het kijken ik zie jullie bij de volgende video Wanneer het gaat zijn, geen idee Want waarmee het gaat zijn, ook nog geen idee Tot dan